Er moet meer camera toezicht komen, ook al gaat dit ten koste van de privacy. Privacy is een heel groot goed, dus daar moeten we heel voorzichtig met zijn. Aan de andere kant moeten we natuurlijk ook zeggen dat het veilig is. En we hebben daar uh, gezag van, nou, in principe hebben we geen aanwijzingen dat het heel erg goed gebreid moet worden. Maar uh, we verzinnen niet tegen camera toezicht. Dus als het nodig is, dan zou het moeten kennen. Oké. Okay, om ouderen langer thuis te laten wonen, moet de gemeente hen een subsidie geven om de eigen woning aan te passen. Ja, daar zijn we het helemaal met einds. We proberen om mensen zo lang mogelijk in hun eigen levensfeer te houden. Op het moment dat we mensen moeten gaan verplaatsen naar verzorgingstoehoeven of cq nou Dat is eigenlijk de laatste stap in, in, in, in het leven. Dat moet voor zo lang mogelijk proberen te voorkomen. Blief actief als ouderen. En ja, daar moet de gemeente, als het nodig is, in ondersteunen. Het gebeurt overigens al via de WMO. Daar gaat je het moeilijk open. Uh, oh, er mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd in zuid Nou, we hebben geen aanwijzingen dat er een moskeeën gebouwd moeten worden. Uh, het is zo dat er op dit moment twee zijn In één van die moskeeën zijn ook problemen. Uh, nou, daar kiet de politie no en uh, dat heeft alle aandacht. Op een andere plek in het Plankhoest is een, uh, een, een, een, een nieuwe zaal beschikbaar gesteld voor mensen die hun geluif moeten kunnen oefenen. In Nederland geldt vrijheid van godsdienst als een van de baan. Basisrechten die in de grondwet zijn verankerd, verhouden van de grondwet. Veer als Nederland moeten trots zijn op die grondwet en de rechten die daarin geregeld zijn: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van uh, drukpers, maar ook vrijheid van godsdienst. Dus daar waar het geen problemen oplevert, hebben we daar op zichzelf geen problemen met. Maar we kennen ook op dit moment niet inchatten of dat wel nodig is. Dit is een vraag die is door een bepaalde politieke partij met een vogel ingebracht. En uh, verlaten het naar wie uh, dat vooral dus gewoon stemmingmakerie.